U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Angst kan een krachtige invloed op ons leven hebben, maar in werkelijkheid gebruikt de vijand dit als het omgekeerde van geloof. Hij zegt tegen ons, geloof wat ik je vertel, dit gaat niet werken. Je gebeden zijn niet goed genoeg. Je staat niet rechtvaardig voor God. Je bent een mislukking. Angst vertelt je altijd wat je niet bent, wat je niet hebt, wat je niet kunt en wat je nooit zult zijn. Maar Romeinen 8 vers 15 zegt dat je een kind van God bent die hem kan aanroepen met Abba, vader. Het woord Abba werd door kleine kinderen gebruikt om tot hun vader te spreken. Het is gelijk aan wat wij papa noemen. Het is minder formeel dan vader en duidt op een aangename, nauwer verbondenheid tussen een kind met zijn of haar vader. Jezus zei dat we God Abba mogen noemen, omdat Hij ons had bevrijd van alle angsten. Hij zal altijd voor zijn geliefde kinderen zorgen en we mogen tot hem naderen zonder angst voor afwijzing. Wanneer we naar hem toerennen, met welk probleem of pijn dan ook, wacht hij met open armen om ons te troosten en te bemoedigen. Als je wilt, bid dan met me mee. Abba, Vader, dank u dat u mij tot uw kind hebt gemaakt. Ik weet dat u voor mij zal zorgen. En dus